Zo, een hele goede morgen lieve YouTube-kijkers van Stofjes. Zondagmorgen, maar zoals je ziet, oh, bijna vergeten. Zoals je ziet, al meteen de voetbalkleren aan voor Juliana. Uh, geen zondagmorgenpraat vanuit het bos, uh, ook niet naar het hardlopen uh, of naar het fitnessen, want we moeten gewoon vroeg weg. Um, dat hadden we vorig jaar. vorig jaar natuurlijk ook, dat we een keer vroeg weg moesten en toen was ik ook van tevoren bezig hardlopen, dan mijn eerder uit bed. Dat klopt, alleen ik heb nog een uh, lichte blessure aan mijn kuit. Dat had ik vorige week zondag uh, uh, al doorgegeven. Vorige week zondag was ik weer zo op de loopband. En toen een keer, ja, schoot op mijn um, of hij de kuit. Of hij kwam in één keer op, zette in één keer op. Was in één keer verkramd. Nou ja, goed, wel, wel doorgevinist en uh, de rest blijven doen. Maar ja, dan heb je toch dat, ja, dat stukje wat je dan net niet kan afmaken. Op maandagavond was ik weer, weer teruggegaan, de hele dag niks gevoeld. Ja, toen begon de kuit weer op te spelen. We hebben meteen gestopt. Woensdag ben ik bezig fitnessen. Afgelopen woensdag. En toen dacht ik van nou het gaat goed. Ik had, ik had ineens weer de hele dag gewerkt en gelopen en gedaan. Niks gevoeld. Woensdag gewerkt en heel veel gelopen. En ik ga weer, uh, weer op de loopband staan en schitteren. Dus uh, ja, dat moet eventjes herstellen. Dat had ik gisteren nog bedacht van ga ik. Uh, Ga ik nog, uh, nog fitnessen, ga ik niets doen. Omdat ik, omdat ik wist dat ik vandaag natuurlijk vroeg weg zou zijn. En uh, ben je al vroeg naar, uh, naar Juliana moest. Uh, ja, er komen natuurlijk altijd weer van die dingen tussendoor. Even dit doen, even dat doen. Dus uh, daar is ook niet zo van gekomen. Natuurlijk, gisteravond wel eventjes voetballen gekeken. <laughs> ja ja. Ja ja, het hele zelfstal moet ervan vinden. Ik, ik weet het niet. Op zich uh, gaat het niet verkeerd. <coughs> Ze winnen natuurlijk, dat is logisch. Het uh, hoeft niet altijd met, met uh, mooi en goed voetbal te zijn. Maar in het begin ik dacht ik echt van jongens, kom op, steek dat vuurtje nou eens op, want het gaat allemaal zo traag en zo sloom. Ja, blijkbaar, uh, ik hoorde vanmorgen Jack van Gelder op de, op de radio, blijkbaar hoort hij een klein beetje bij zijn huidige tactiek van uh, Van, uh, van Een beetje de tegenstander wat ontregelen. Het gevoel geven van ja, we kunnen wat maar dan uiteindelijk gewoon ja niks weggeven uh, en dan uh, op de, uh, de koud manier gewoon je doelpuntjes maken. Want dat eerste doelpunt, oh, oh oh, dat was een goede combinatie. Echt een super combinatie. Tik-tik tik. Diep spelen, breed spelen, terug op de 16, knal erin, appakee. Zo, zo kan voetballen leuk zijn. Dus uh, ja. Nou ja, zoals ik gezegd met het uh, sporten. Ja, op zich vind ik het natuurlijk altijd wel jammer. Want er is ja, toch een bepaalde gewenning en een gewoonte die je hebt, uh, uh, uh, hebt gecreëerd voor jezelf. Op zondagmorgen lekker sporten. Lekker even in het bos of, op de, of in, uh, in de sports. En dat is vanmorgen niet. Is toch raar. Is toch raar. Maar goed. Daarentegen moet ik wel aan mijn eigen gezondheid denken. Het zou natuurlijk lullig zijn als je dan zelf, je bent zelf sportverzorger, sportmasseur. En dan ga je tegen alle wetenschappen in jezelf nog meer blesseren dan dat het nodig is. Dat is natuurlijk stom. Dat is natuurlijk raar. Natuurlijk kan dat gebeuren als je, ja, ook, al, al ben je dan sportverzorger. Natuurlijk kun je een zeepzak krijgen tegen de kunnen sweetvart krijgen dus ze maken het dan maar niet uit maar op het moment dat je dan iets hebt en je gaat het opzoeken en je krijgt het dan weer en dan de derde keer even een steek en je ja je hebt er dan met je werk verder geen last van en het gaat goed en dan, dan krijg je de volgende punt je denkt dan dat het goed gaat omdat je niks meer voelt maar op het moment dat je weer gaat sporten en, en schiet er weer een ben je weer terug weer af en zo blijft dat dan iedere keer doorgaan, dan kan het alleen maar van kwaad tot erger worden. En dan heb je misschien wel het probleem dat het daar chronisch iets gaat worden. Nou, dat willen we dus niet. Dus, nou, morgen ben ik, ben ik een dag vrij. Dus, uh, Ja, ik denk dat ik uh, morgen maar even rustig ga proberen. met. Uh, ja, met fitness te zien, met, uh, met buiten hardlopen, maar gewoon met fitness rustig aan, een rustig tempo op de loopband. Zorg dat ik die 12 minuten weer gewoon uh, vol kan houden zonder, uh, zonder dat ik uh, mijn, mijn kuiten opblaas. Dus het kan wel zijn dat ik gewoon het hard van stapel ben gegaan een keer. en uh, ja Dat dus. Maar dat zullen we wel zien morgen. Ik wacht wel af. Ik wacht wel af. Nou vandaag wedstrijd naar Zundert, Moerse Boys, het eindje kachelen met de bus. Volgens mij iets van anderhalf uur of zo. Dus ja, dan moeten we op tijd uh, vertrekken. Zometeen dus natuurlijk eerst uh, een bijeenkomst bij de club. een Ontbijtje. In dit geval <laughs> echt een ontbijtje. Dat is een vroeg. En dan uh, bespreking, spullen pakken in de bus. Dan naar. Uh, richting z'n dart. Twee uur voetballen, volgens mij. Of alle drie. Ik weet het schoon of niet. Nou, en dan, dan weer terug. Nou, maar Moerse boys, bal altijd heel gezellig daar zo. Uh, nou, vorig jaar uh, zaten we natuurlijk nog met, het, uh, met, met de corona regel. Uh, ze hadden daar niet zo heel erg veel moeite mee. Maar het moment dat, uh, dat ik daar binnen stond uh, ja, vond ik uh, vond ik het toch, uh, ondanks dat ze dat niet naar, naar, vond ik het voor mezelf niet prettig. Dus toen ben ik ook uh, weggegaan. Toen ben ik naar het bus gegaan ben ik in de bus gaan zitten. Maar goed, dat was vorig jaar, dit jaar niet, dit jaar gaan we gewoon weer. op. Okay, eventjes. Nou, dan zeg je dan meteen een feestje gaan vieren. Want uh, zoals ik zeg, moeten we met de auto terugrijden. Van, uh, van Malden af naar huis. Dus ja, dan uh, gaat dat niet om dan ook nog eens een keer lekker uh, te gaan uh, pimpelen. En afgelopen week heb ik een, uh, een zondig weekje gehad. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb, uh, ik heb even het wegen laten varen. Ik, heb, ik, ik ben ook bang dat als ik er nou op sta, dat ik, uh, dat ik weer iets uh, toch, toch te veel ben aangekomen nu. Maar goed, ik pak deze week even als zondagweekje. Uh, van alles nog wat. Verjaardag van mijn vrouw uh, afgelopen vrijdag. Uh, dus ja, feestje. Uh, uh, gisteren dan weg geweest. Dus uh, zoek weer. Ja, weet je, dan ga je naar Utrecht toe. Uh, Eetstijd terug, ga je eten? Ja, waar ga je eten? Nou, waar we op zitten, waren, die kan niet kopen, want die zit in een, een uh, verzorgingshuis, ja, dat klinkt meteen zo dus oud. Maar hij heeft een, uh, een herseninfarct gehad, hij is tweelingbroer van mijn zus, of van mijn, uh, van mijn vrouw. En uh, ja, die zit dus nu in een, uh, in een zorgstukje, omdat hij ja, gewoon niet, niet zoveel zelf kan. Dus daar waren we gisteren op visite. Uh, ja dan ga je terug weg ja, wat gaan we dan doen ja, dan, dan maar weer een keertje mekken dus ja hadden we al heel lang niet meer gedaan moet ik wel zeggen dus op zich kon het dan weer een keertje maar goed we zullen wel zien komende week gaan we ook weer uh, in ieder geval een klein beetje eraan denken om uh, niet, niet helemaal uit de hand te laten lopen. Dus zoals ik al zeg, ik wil, uh, ik wil absoluut niet meer boven die 100 kilo uitkomen. Ik wil zeker onder de 100 kilo blijven. Dan wil ik natuurlijk aan mensen denken van 99,9 ja, is ook onder de 100 kilo. Dat klopt. Maar onder de 100 kilo dan, uh, wil ik toch ergens een beetje rond die, sowieso rond die 95 blijven hangen, dus 97. Het liefst wil ik rond de 92, 93. Um, ja, als je dan weer veel aan het fitnessen bent, dan, uh, dan wordt dat een wordt, uh, lastig stukje. Dat heb ik inmiddels al ondervonden. Dat is lastig. Om uh, en, uh, te, moeten, of te moeten en te willen afvallen, en uh, uh, toch uh, spieren kweken. Of tenminste, doordat uh, je gaat fitnessen, uh, ja, pak je automatisch wel een klein beetje massa. Ja, spierontwikkeling, uh, altijd. Dus, uh, ja, dan is dat toch wel even lastig. Die, die combinatie is moeilijk. Maar goed, ik ga gaan er, gaan er wel aan werken. En uh, als ik in ieder geval uh, deze maanden, de kerstmaanden, de feestmaanden doorkom. Dat ik, uh, dat ik toch iedere keer rond die 97 blijf hangen. Uh, dan uh, vind ik het best. dan vind ik het best. Uh, dan uh, kunnen we in het voorjaar uh, kijken of dat we echt wel in richting de 92, 93 kunnen komen. Zo ongeveer. Een beetje mijn, mijn doelstelling. Dat was eigenlijk afgelopen jaar ook. Maar dan ga je meer fitness, meer ja, massa kweken. Ik merk wel aan, aan, aan mijn lichaam dat er wel verandering in zit. Uh, ja, voor mij dan zeg maar qua uitvatting qua het gevoel. Zeg maar. Als je nou bij spreken op mijn schouder voel, dat ik op mijn schouder voel en dan op de. de ja, ja we, moeten, we moeten nou zeggen. Uh, minder, minder minder dikke huidvet ofzo. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet het niet. Maar uh, zoiets. Ja, uh, ja, anders. <laughs> dus uh, maar we zullen het wel zien. Even afwachten, ja natuurlijk de uh, leeftijd uh, speelt ook mee. Sommigen zeggen dan van, joh, maak je niet dik. Hey, ja, dat doe ik dus wel als ik te veel eet. Maar, uh, ja, probeer er gewoon meer mee aan te houden, meer regen mee te houden. En wel fit te voelen daardoor, dat is best belangrijk. Dus, ik uh, doe het ook niet voor anderen, ik doe het gewoon echt voor mezelf. Maar goed, we zullen wel zien. Ik ben al uh, meer en meer richting Malden te komen. Dat is logisch, van het rijden. Dus ga ik zo een afsluiting maken. En dan uh, ben ik benieuwd wat het vandaag gaat worden. Het zou wel goed zijn als we vandaag weer winnen. Dan, dan, dan hebben we dus die uitdaging, of tenminste, dan heeft Ton de uitdaging om uh, morgen met de fiets naar, van Zundert uit naar uh, de huis te fietsen. Uh, dan wordt het natuurlijk best wel koud. Daar ziet hij wel een beetje tegenop dat als het dan te koud is om dan te gaan fietsen. Uh, je moet daar natuurlijk wel een beetje voor gekleed zijn. En, uh, dus ik uh, ben benieuwd wat hij gaat doen. Of dat hij... Uh, ja, ik, ik weet het niet. <laughs> Meestal, ik ben dan uh, me, me, me, toch een beetje een man van principes. Wie A zegt moet ook B zeggen. Op het moment dat je aankomt dat, je dat gaat doen dan moet je ik klaar dan moet je dat gewoon doen. Dus ik hou me vaak in als ik dingen ga beloven. Of wil gaan beloven of eventueel iets zou willen gaan beloven. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer, volgende week. Ik hoop dat ik dan volgende week weer... Zondagmorgen gepraat heb, uh, zij vanuit het bos of zij uh, na het fitnessen, uh, op een of andere manier heb ik dan toch meer een, uh, een lekkerder gevoel daarover, omdat je dan al iets gedaan hebt. Ik heb nu helemaal niks gedaan. Ik ben nu op bed blijven liggen totdat, het, ja, totdat ik, ja, ik kan gaan. Uh, Aankleden, omkleden uh, en gaan. Dat is toch een raar gevoel. Ik heb daar, uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik vind het, uh, <laughs> ik vind het raar. Ik vind het raar. Maar, uh, het is nou eenmaal zo. Daar kun je niks aan doen. Het, uh, ik had liever ook niet gehad dat die kuisspier vorige week begon op te spelen. Ik, uh, ik ben nog steeds een beetje verbaasd hoe dat daar eigenlijk kan. Nou denk ik wel dat ik weet hoe dat daar komt. Dat die uh, zou nog spelen. Uh, met het werk heb ik een auto van die uh, zware karren die ik achterover moet trekken om over het dumbbell heen te komen. Ja, en dan sta je wel eens met je, met je linkerbeen naar achter en je rechterbeen natuurlijk tegen die karren aan te duwen om dus achterover te kunnen wippen. Ja, en dan komt er best wel wat uh, spanning op die kuitspier te staan. Ik heb dat laatst gemerkt toen ik dus die pijn had bij een uh, klant dat ik dat deed. Dat ik denk die, Precies die plaats die pijnlijk was, dat ik die precies voelde. Dus daar kan een oorzaak en gevolg van zijn. Van het achterovertrekken van die dak dat van de week of vorige week al een keertje heb, heb, heb gehad. Maar dan ben je zo met je werk bezig dat je er niet op let dat, dat je iets, ja, misschien al een klein, klein beschadigingje daar op, die, op die spier hebt, hebt gekregen. Dat je het niet hebt gemerkt, en dat het door het hardlopen dan in één keer pam, dan hapt ja, je erin. Ik wacht ongeveer dat het dat is geweest, maar goed, dat zullen we wel zien. Ik wacht morgen in ieder geval af. Nou, dan zei ik al voor de derde keer. Ik ga nu afsluiten, want ik ben in Malden. Dus bij deze ga ik dan even verkondigen dat ik ga afsluiten. Heb je deze? Nou, kijk. Als je deze video hebt, leuk hebt gevonden, dan kun je natuurlijk eventjes een duimpje omhoog geven, en dan eventjes abonneren op dit kanaal. Van deze extreem lange zonnemorgenpraat, 16 minuten wel te verstaan. Goed, dat krijg je dan ook als je van graven naar Malden rijdt en je probeert de hele uh, zaak vol te lullen, dan krijg je dit. Dus nogmaals, blauw duimpje, abonneren, zie ik jullie volgende week zondag weer terug. En dan zou ik zeggen met mijn welbekende, tot ziens en ciao. Ho, ho, ho.